We zijn in Tanzania, waar VSO boeren traint hun land te verbouwen. Belangrijk, want 66 miljoen kinderen wereldwijd gaan met honger naar school. Vandaag lopen we niet mee met onze vrijwillige Puffery, maar met Jessica. Ik ben Jessica Leonidati. Ik ben hier in Nederland. Ik ben hier in Nederland. Ik ben hier in Nederland. Ik ben hier kujenga Nederland, in Nederland, in Nederland, in Nederland, mijn na mama Door de trainingen van VSO verbetert de oogst en gaan Jessica en haar vriendjes zonder honger naar school. En ze helpt graag mee op de boerderij. Jessica en haar vriendjes eten nu voldoende en ze haalt hoge cijfers op school. En door de extra inkomsten uit landbouw kon ze zelfs een mooi schooluniform kopen. Help VSO meer boeren in ontwikkelingslanden te trainen.